Welkom bij Alitech. Hallo, ik ben Zeen. Ik werk bij Alitech. Ik ben operator slash Bij Alitech maken we tanks voor vrachtwagens... van verschillende soorten maten en uh, vormen. Ikzelf op mijn uh, lijn maak ik uh, alleen maar DAF, DAF tanks. Hier bij Alitech kan je makkelijk binnenkomen. Je hebt geen vooropleiding nodig. Alles wordt je hier geleerd. Je moet wel een doorzetter zijn. Je moet het ook wel willen leren. Natuurlijk, als je als je, je best doet, als ze zien dat je ja, motivatie hebt om ja, door te gaan. Zo hebben ze me een opleiding aangeboden om uh, lasser te worden. Vloegleider, dat is een grap. <laughs> grap van man. En ja, mijn andere collega's ook. Dus uh, het is nooit dat ik het niet naar mijn zin heb hier zo. Ik voor. Mijn naam is André Kruijter en mijn werkzaamheden zijn logistiek medewerker. De tanks die worden hier gepikt en gebundeld en eigenlijk getransporteerd over de hele wereld. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het rijden op de F-truck, het ordepikken en het kan ook zijn dat ik op de montagelijn heb gezet. De doorgroeimogelijkheden zijn eigenlijk best diverse bij Alutech. Je kan je herfdrukcertificaat halen en je stapelaar. En op brand staan er nog verschillende cursussen die je daar ook kan volgen. Het is een heerlijk bedrijf, uh, gezellige mensen. En uh, ja, ik denk dat iedereen het wel naar zijn zin heeft. Uh.